Nee, we gaan gewoon lopen. Uh. We gaan lopen. We uh. gaan lopen. Wahalla gaat lopen. Oké okay, mensen, we nemen gaan de beginnen. Step. De derby daar. Die willen, de ook ook graag, bij, uh, die willen graag ook bij we, Nieuwe Wahalla een plekje om te mogen derbyen. En ik ga me dan aanmelden. Goed oh wauw, dat had ik al uh, <laughs> in de gaten. <laughs> en sowieso Derby dames, meld je aan. Ik zoek nog dat. Dat dames, Op dames voor een in Beuken, trouwens, lijkt me he? <laughs> heerlijk. Ja, die gaan we ook nog doen. Dames en heren, deze zomer gaat Mandy een twerkles volgen. Oh ja, ik, uh, ik dacht al even. Hè, Blijf kijken. Heer, ik ga ook deggeren oefenen. <laughs> maar jij kan ook meedoen. Mannen Tuurl, kunnen ook twerken. Ja, goed. Ja, nee, maar ik zeg al. Ik denk dat ik dan meer ga deggeren. <laughs> Het is best druk. Patrick, hoe schat, jij hoe schat jij ongeveer het aantal mensen nu in? Ik denk toch wel uh, 100, 200 man op dit moment. Ik hoop dat, de meerderheid, of dat er nog mensen bij bij het stadhuis. Debbie is onderweg. <middels> Fietsers! Oh. Uh, verkeerde kant. Ja echt hè? Al helemaal niet. Al gelet allemaal gelet. Eten! Eten! Eten, wacht ik. daar eten. Nee! Hey dames. Zijn zijn voor mijn alweer Oké, ik sta te wachten. <laughs> Koop het! Die prachtige park hier, prachtig, prachtig! Maar ja, zonder Walla is Nijmegen toch een stuk minder mooi. Wallahalla gaat door. Hij nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. gaat naar het stothuis, want Walla die gaat door. Nou, we zijn met z'n allen net voor de ingang. En aan de linkerkant, we zullen het wel even aanwijzen, daar is een zaal speciaal gereserveerd voor alle jongeren en ouderen en kinderen om mee te buiten wat er allemaal opgesproken wordt. In de honger? Ja. Geen succes! Ja. Ja. Ja. Dankjewel, super! Uh, we gaan naar binnen! We zijn dan met z'n allen binnen. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik hoop wel wat eten te krijgen, want ik heb honger. Hey. <laughs> Hallo mensen, we zijn nu in het stadhuis en uh, we gaan verzamelen zodat we kunnen gaan horen wat ze te vertellen hebben over de nieuwe locatie. En uh, ja, ik geloof uh, dat we even af moeten wachten wat gaat gebeuren. Patrick kijken. We uh, zijn op dit moment buiten voor het gemeentehuis, uh, de helft van de groep is naar binnen gegaan. Ik uh, ben benieuwd wat we zometeen gaan horen en uh, ja, we gaan nog even een paar uh, leuke filmpjes schieten. Ik zal eens even kijken of mensen nog wat te vertellen hebben voor vandaag. Uh. Ja, wat denk je dat het uh, uitslag gaat zijn? We, zijn we positief? Of? Uh, nou, ik heb vernomen dat heel veel raadsleden heel positief zijn over het nieuwe plan van Mahalla. Dus, ja. uh, ja, met de politiek weet je natuurlijk nooit, maar we gaan wel van het beste uit. Want het eerste bericht wat ik meekreeg was vrij negatief, want ze lopen te zeuren over het feit dat het nieuwe pand eventueel maar zeven jaar beschikbaar zou zijn. Nou ja, mij lijkt dat tijd genoeg om met de gemeente rond de tafel te blijven zitten, om te zorgen dat er een nieuwe locatie daarna beschikbaar is. Dus ja. eigenlijk zie ik geen problemen. Nee, het is uh, 1 juli moeten we eruit, dus het is zeg maar heel... Nodig dat we nu een nieuwe plek krijgen, ja. uh, de CP Kelco is momenteel het pand waar we van zeggen van nou dat is perfect, geschikt voor al onze uh, activiteiten. En ook al is het maar voor 7 jaar, Walla wil er heel graag heen. Nou, ik vind 7 jaar best lang en uh, ik denk dat we dan genoeg tijd hebben om nog nieuwe ideeën op, uh, op een plan te maken denk ja. ik. Misschien kunnen we na die 7 jaar uh, op zoek gaan naar uh, iets permanents. Ja. Ja. Ja, dat zou fantastisch zijn. We gaan het woord afwachten. Yes, dat gaan we doen. Oké, okay, dankjewel. Yes, we can. Onze vriendelijke vriend Tabo is er vandaag ook bij. Ja, zeker. En uh, ik zie geen problemen verder. Ik, uh, ik zie het positief in. Laten we gewoon lekker doorgaan. Neem en uh, zolang zo. wij gewoon allemaal blijven komen, dan uh, is er genoeg animo. Inderdaad. Om te zorgen dat we kunnen blijven. Laten we dat doen. Ja, zeker weten. Damien, gaat het trucje doen. Hey. Ah, we kijken naar het... Uh, ...gemaakte skatepleintje voor het gemeentehuis. Damien! Ik denk dat we, ik denk dat we straks goed nieuws te, krijgen, te horen ja. krijgen. En ik hoop voor jullie dat jullie lekker kunnen blijven skaten. Ja, hoop ik ook. Ja, toch. Van vonden jullie nieuw gebouw. Gezellig. We gaan allebei even... Hallo uh, meneer Fabio, uh, goedemorgen! Walla moet blijven! Ja. Wat vinden jullie van de dag hier? Uh, Wel leuk, het is heel erg druk uh, en yeah. ja... Wallen moet blijven? Ja Wallen moet gewoon blijven. Ja toch? Ja. En jij ook in Wallen Damien? Uh, ja, ik ook jongen. Uh, Dit is party! Ja yeah, Wallen moet gewoon blijven, want het is super leuk skatepark en... Het is het beste skatepark op de wereld jongen! Wat is je best trick? In de pool, die uh, spine. Spine. spine. Ja, toch? Max, wat is jouw best trick? Mijn best trick uh, is toch wel dubbel whip. Oké, okay, Fabio, wat is jouw best no. trick? 360 over de bump, G. Fabio, wat is jouw best trick? Ik heb er twee, het is dus. bar to bump en do it flat. Yeah! Do it flat! Ja, ja. Oh. En uh, dat was voor deze Valhalla party time delen. Wat, hier komt die party! Mehalla <laughs> moet blijven! Gaat er drank? Of nou ja, ja het zonder alcohol, dan, maar drank is drank. <laughs> 2.000 jongeren. We bleef nog zitten, hè? Ik zou als senioren zou ik helemaal voor zijn in ieder geval. We zijn hier binnen in het Stadhuis. We hebben hier een handtekeningverzamelingsbord. Er zijn al twee handtekeningen gezet. Ik begreep dat er een paar Kamerleden nog in de, in de Kamer zitten. Omdat er nog wat dingen besproken moeten worden. Maar ik ben positief van gewoon Nijmegen, daar hoort Walhalla natuurlijk bij. De seniorenpartij. nou... Je kleinkinderen van de straat af moet al een groot, grote reden zijn om te zorgen hè, dat we Halle moeten blijven. Ja, alles met het woord Nijmegen erin vind ik ook wel dat ze gewoon uh, mee moeten tekenen. Dus uh, ik ben positief. Uh, dat zou meer dan de helft al zijn. Dus uh, ja. ja, we gaan hopen dat het lukt. <lacht> If get The Roadkill Roller special! Road! Van harte welkom op de politieke avond van 10 juni 2015 om 7 uur in de raadzaal. We spreken vanavond over de brief in zaken Walhalla. Omdat Walhalla vanwege nieuwbouwontwikkelingen de huidige locatie moet verlaten... heeft het college gezocht naar een alternatieve locatie. Ik zie mevrouw Molenaar als eerste. Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil graag mijn bijdrage, misschien een beetje ongebruikelijk... maar beginnen met een groot compliment richting Walhalla... Zo zeven jaar geleden was er nog helemaal niks en nu uh, ja, kan je het skatepark en alle activiteiten daaromheen eigenlijk al niet meer wegdenken aan Nijmegen. Veel hulde dus voor de organisatie, maar zeker ook voor alle vrijwilligers die dat hebben mogelijk gemaakt en die hier ook in grote getalen aanwezig zijn. Dat Walhalla in staat is van niks, iets heel moois op te zetten... Uh, is in het verleden dus al uh, bewezen. Afgelopen jaren is Walhalla uitgegroeid tot een fantastische plek... waar veel jongeren kunnen sporten, plezier hebben... Uh, wat echt een culturele verrijking voor, voor Nijmegen is... en wat ook een meerwaarde voor de stad heeft... vanwege alle mooie stageplekken die geboden worden... en waar jongeren een kans krijgen om zich te ontwikkelen. De SP is altijd een groot voorstander geweest van Walhalla... Ook in 2011, toen de gemeente dreigde de vergunning uh, in te trekken, kon Walhalla rekenen op steun van de SP. En dat kan Walhalla nu ook. De SP is namelijk heel blij met het voorstel dat Walhalla heeft geschreven. Voor onze fractie is het uh, belangrijkste dat de kernfunctie van Walhalla, dus de uh, skatefunctie, dat die behouden blijft. Want uh, wat ons betreft kunnen grote evenementen ook door anderen opgepakt worden. Dank u wel, mevrouw Molenaar. Dan ga ik naar de heer uh, Zelman van de PvdA... ...dan naar mevrouw Wouw van D66 en dan naar mevrouw Westveld van GroenLinks. We kijken nu naar, naar de en we zien zoveel jongeren. Uh, iedereen welkom. En uh, dat, dat geeft ook wel meteen een, een gevoel van mobiliseren. Dat geeft, staat ook wel symbool voor hoe Walhalla de afgelopen periode heeft gegroeid... ...en ook wel mensen en jongeren kan bedienen en mobiliseren. Hartverwarmend. Uh, Walhalla is van meerwaarde voor onze stad en is uniek voor onze stad en zal altijd wat ons betreft, wat als Partij van Arbeid betreft, altijd blijven. Dan weer terugkom ik bij Walhalla zelf. D66 vindt Walhalla een unieke voorziening in onze stad, maar ook in onze regio. De afgelopen jaren hebben ze nu en dan een kijkje bij Walhalla genomen. En er was altijd veel enthousiasme, zowel bij onder vrijwilligers als onder jongeren zelf. En verder viel me op dat er zeer diverse doelgroepen aanwezig zijn. Ik zie daar hele jonge meisjes op de, op de fietsjes, ik zie skaters die wat ouder zijn, BMX'jes die uh, volgens mij zelf al kinderen hebben. En iedereen, is gewoon, iedereen is gewoon leuk, actief en sportief bezig en je ziet dan niet het hanggedrag wat we elders in de stad ook nog wel eens zien. En niet onbelangrijk in deze tijd, er zijn ontzettend veel vrijwilligers actief. En als de nood hoog is, zien we als raad hier een volle tribune. Wat deze zesde betreft heeft Halla dat de afgelopen jaren laten zien... dat het ook gegroeid is en geen tijdelijke voorziening is in deze stad... maar ook nieuwe jongeren kan boeien. Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Westerveld voor de fractie van GroenLinks. Daarna ga ik naar de heer Kelman van Liberaal Nijmegen... en naar de heer Kleinhemming van Groen nijmegen well, Halla is een belangrijke club voor onze stad... met een uniek sportaanbod en ontzettend leuke evenementen. En dat is niet alleen te zien aan de groei van de afgelopen jaren... maar ook aan de grote clubvrijwilligers... en aan al de mensen die vandaag hier op het stadhuis zijn... Ik euh, weet dat ik nog maar een jaar raadslid ben en dus ook niet zo heel veel recht van spreken heb, maar ik heb nog nooit zo'n grote groep jongeren hier op het stadhuis gezien. Ontzettend leuk. De gemeente ziet ook een meerwaarde voor, voor Walla. en dat staat ook letterlijk in het coalitieakkoord. Maar zoals we allemaal weten moet Walhalla verhuizen per 1 juli. Het is voor Walhalla zaak om snel duidelijkheid te krijgen en dat maakt dat we onder tijdsdruk staan. ...is uh, dat Walhalla een meerwaarde is voor de stad Nijmegen. We hebben een voorstel liggen van het college waar uh, CP Kelco wordt voorgesteld als, het, uh, nieuwe, als de nieuwe locatie. Dit lijkt ons ook op dit moment het beste alternatief gebied van sport. Maar ook maatschappelijk omdat Walhalla een belangrijke doelgroep, ze zitten hier, jeugd en jongeren... ...een hele doelgerichte mooie actieve tijd brengt. Um, als iedereen die de afgelopen dagen een beetje de Twitter heeft gevolgd en de sites van alle politieke sites kon eigenlijk al weten... Wat de uitkomst was van dit debat. Uh, en iedereen wil Walhalla ook die, die eerlijke kans geven om, om de, de activiteiten door te zetten. Uh, zo ook wij. Walhalla voor zo'n vrolijke en innemende demonstratie. Ik deel daarmee de inbreng van een van de raadsleden. Dat Walhalla mensen niet alleen laat bewegen en sporten, maar zelfs politiek bewust maakt. En we kunnen daar niet jong genoeg mee beginnen.